In deze handleiding gaan we Office koppelen aan je macOS mail. Dat doen we door naar de instellingen te gaan en je internetaccounts te openen. Vervolgens klik je op Microsoft Exchange en daar log je in met je Office account. Zodra we dit hebben gedaan is je mailadres gekoppeld, inclusief je agenda, adresboek en takenlijst. Nu ik mijn wachtwoord heb ingevuld, vraagt hij of ik een machtiging wil geven. Ik klik op accepteren. Zodra ik dat heb gedaan, krijgt nog een tab verificatie de vraag of ik inderdaad alles wil synchroniseren. Ik klik op gereed en zoals je ziet is hij ingesteld. Als ik mijn mailprogramma nu open, zie je dat de mails hier klaar staan. Het koppelen van mijn Office account binnen macOS is nu voltooid.